Ja, maar dan uh, zo'n camera niet je gedachten kan lezen. Want dan uh, had ik al heel wat kunnen zeggen. En raar is als je het uh, hardop moet zeggen, klinkt het al zo anders. Het is alsof je uh, ineens niet meer kan verwoorden wat je in gedachten hebt. Sowieso is die begin van het jaar 2020 een zeer bewoorlijk begin. Maar als je dat wat ramen neemt, je neemt de laatste tijden, en dan praat ik over de laatste vijf jaar, in mijn ogen is geweld... Tegen elkaar zijn toegenomen, polarisatie ook. En ik denk niet dat ik de enige ben die dat zo voelt. En dan daarmee komt ook steeds meer angst aan de ene kant. Maar wat is angst anders dan eh, liefde niet voelen? De vraag is inderdaad hoe leg je het uit? Het begint bij het ikken, identificeren met een ik, het koesteren, het uh, zien alsof je eigen natuur is. In wezen is er niets mis met het ikken. Het ikken is je positioneren, een mening hebben, een manier van kijken. En uh, je eenzaamheid als het ware als je eenmaal in het ik bent, te verzachten door andere gelijkdenkenden te vinden, dat is, lijkt me ook een deel van onze natuur als mens. Maar ja, het is net alsof je gaat denken dat je alleen maar je lever bent als je in je lever zit, terwijl veel meer lichaam is. Je identificeert met een ik die je vormt, dat is een mentale constructie, die je verbindt met een aantal mensen of met een gedachte of een kijk op de wereld. Is een keuze die je maakt voor een tijdelijke of langdurige verbinding met een bepaalde kijk op de werkelijkheid, beleving, positie in de werkelijkheid. Maar vanuit je wezen naar het kun je dat doorhebben, heel makkelijk. Als je identificatie met dat ik loslaat en de wet betrekkelijkheid daarvan ziet, dat heet discrimineren, onderscheiden. Dus er wordt discriminatie, daar is niets mis mee, als je ziet als een manier van onderscheiden. Je moet discrimineren, wil je bij een groep horen waar wij een werkelijkheid horen en iedereen discrimineert, onderscheidt zich. Maar nu is het woord discriminatie ineens een vloek, een verkeerd woord, net zo goed als het woord liefde of aard. Alles is zo gepolariseerd dat zijn betrekkelijkheid verloren is. Het wereld is zwart-wit. Maar je ziet zwart en je ziet wit, omdat je kleurloos bent, omdat je puur bewustzijn bent, omdat je vanuit je wezen ook een warm element in zit, zo zou je het kunnen zeggen, dat is het liefde zijn. Want als je dat toestaat, en niet alleen de rationele analyse van wat is zwart en wat is wit, en dat zijn tegenpolen, maar ook de element, het gevoelselement, het liefde zijn, dan pas kun je echt de betrekkelijkheid van het gebeuren nu doorgronden begrijpen en dan weer terugkomen naar het leven uit liefde, waarin we met respect van elkaars eigen ikken kunnen omgaan, zonder elkaar gelijk de hersens slaan of negeren, of in angst leven. Want angst is het gebrek aan liefde. Een gebrek aan de discriminatie, het discrimineren, het onderscheiden van wat tijdelijk is, wat een kijk vanuit een perspectief is, die het geheel als het ware in stukjes snijdt. Niets verkeerds mee, maar wel doorhebben. Dat is wat deze tijd van ons vraagt. Zoals je ziet in mijn vorige woorden, daar raak ik nogal vergeten over. Je kunt zien hoe mijn gevoel en emotie overgaat. En dan gebruik ik heel veel woorden van iets dat heel simpel is. Vanuit onze ware natuur liefde zijn, kun je goed omgaan. Zelfs in deze wereld, met alles en iedereen. Je kunt dit alleen doen. We hebben elkaar nodig. Doe jij mee?